Ik ben Melissa. Omdat ik van Nagels hou en eigenlijk van heel het concept. Uh, film. Ja. Ik ken niet veel van computer eerlijk gezegd, maar ik ben het nu aan het leren, dus uh, dat komt goed. Uh, ik hou eigenlijk altijd mijn eigen winkel. Ja, verkoopster. Ja. Mijn man en mijn kindjes. Nooit meer niet.